Later die avond besproken Susanne en Thomas nog de onverwachte vraag die Ruben had gesteld en daar nu antwoord op heeft gekregen. Beiden hadden ze hem niet zien aankomen en dachten ook niet dat hij ooit zou komen in verband met Kira in huis loopt en dat dat zijn maatje is. En zo kreeg Suus nog eens te horen dat ze weer niet op één lijn zaten. Thomas wilde wel trouwen en Suzanne niet. Aan de andere kant wilde Suus nog wel trouwen, maar nu nog niet. En dat legde ze dus maar rustig uit aan Thomas. Maar als hij haar zou vragen, zou ze zeker ja zeggen.